Thank <laughs> you. Dag dames en heren, na een regenachtige zaterdag was het vandaag een stuk vriendelijker. met Meer blauwe lucht, zonneschijn en op heel veel plaatsen verliep de zondag ook gewoon droog. Maar op de radar waren wel wat buien zichtbaar en de komende dagen zullen we ook veel vaker naar de regenradar gaan kijken, want er komt een wisselvallige periode aan. Vandaag waren de buien vooral tijdens de ochtend in ieder geval aanwezig boven het relatief warme zeewater, maar af en toe schoven ze ook wel de kustgebieden in. Bovenland was het wat koeler, dus daar verdwenen die buien ook. Maar goed, het is niet uitgesloten dat er later vandaag toch nog wel een enkele bui ook dieper land inwaarts weet door te dringen. Op de satellietplaat kunnen we zien dat het uh, actievere weer met veel meer wolken en regen op afstand ligt. Want Nederland zien we toch duidelijk naar voren komen. Ook die buitjes, die stapelwolken op de Noordzee zien we. En op het randje van de kaart een dik pakket met bewolking. Daar valt ook regen uit en dat komt geleidelijk aan onze kant op. En dat kunnen we vooral zien als we kijken naar de weercomputer die aangeeft wat ons staat te wachten op korte termijn. Vandaag dus nog de opklaringen, maar vanavond neemt het aandeel wolken toe en dat zal vannacht ook verder toenemen die bewolking. Morgen valt er dan geruime tijd regen en later gaat die regen in wat meer buien over. Met tussendoor ook wel wat zonneschijn. Een lage drukgebied zakt geleidelijk aan af richting onze omgeving. Dat betekent dat het voorlopig herfstachtig is. En als we wat uitzoomen op de weerkaart, kunnen we dat ook heel duidelijk zien. Hoge druk op het randje van de kaart. Een uitloper over onze omgeving, maar dat lage drukgebied dat komt erin. Schuift geleidelijk aan richting de Noordzee en later in de week via het noorden van Duitsland en de Oostzee richting de Baltische Staten. Maar dan komt er vervolgens alweer tegen volgend weekend een nieuw lage drukgebied aan. Dus stabiel weer, dat laat voorlopig wel op zich wachten. Wat dat betreft is deze zondagmiddag dus een stukje aangenamer. Regelmatig zonneschijn of verreweg de meeste plaatsen droog. Een enkele bui is mogelijk. Het wordt een graad of 16 en er staat niet al te veel wind. Vannacht draait de wind naar zuidwest of westelijke richting. In de kustgebieden gaat hij al duidelijk toenemen. De bewolking neemt ook toe en tegen het einde van de nacht valt er plaatselijk al wat regen. En morgen is het dan geruime tijd bewolkt en regenachtig. Het regent zelfs op sommige momenten echt even goed door. Later op de dag... Prik nog even de zon door, maar dan komen er ook nog wel weer buien opzetten en het is zelfs niet uitgesloten dat een enkele bui zelfs met onweer gepaard gaat. Stevige wind uit zuidwestelijke richting, ja in de regen is het in het oosten zo'n 12 of 13 graden, in het westen kunnen we nog net een graadje hoger verwachten. En dinsdag in het hele land regelmatig buien, wederom het risico dat er een plaatselijke onweersbui tussen zit en met 13 graden is het aan de frisse kant. en voorlopig. Blijft het dus wisselvallig, dat hebben we dus allemaal te danken aan die laagdrukgebieden in de buurt van Nederland. En dus zien we de komende dagen weliswaar af en toe de zon doorbreken. Maar het komt ook regelmatig tot buien. Het is fris. Pas aan het einde van de week dan gaat de temperatuur wat omhoog. Dat zien we ook in de pluimgrafiek terugkomen. De temperatuur heeft richting volgend weekend een wat opwaartse beweging, maar de wisselvalligheid die blijft. Dat zien we ook duidelijk terug in de pluimgrafiek wat neerslag betreft. Dinsdag is het risico op intensieve buien wat kleiner, maar verder blijft het dus voorlopig wisselvallig, ondanks dat de temperatuur dus omhoog gaat. De herfstmachine draait op volle toeren.